Je begint in een ankergroep, hè? dat is een vaste groep waarin je één keer in de week samenkomt en daar praat je dan over wat heb je in te brengen en daar heb ik zoveel geleerd om in een, in een groep in eerste instantie te, samen te werken, want ik begon al bij binnenkomst, want ik kan moeilijk in een groep werken, maar ja, eigenlijk valt dat reuze mee als ik nu terugkijk, gaat heel goed en uh, ja, de onder, onderwerpen die daar aan de, aan de orde komen, uh, die... die daar herkende ik heel veel, heel veel herkenning. En ik ben me heel veel uh, bewust geworden van uh, wat mijn verleden met mij heeft gedaan eigenlijk. Wat voor invloed dat heeft op mijn dagelijkse leven. Is het therapie hebben in groepen moeilijk? Werkt dat wel? Het is in het begin heel erg moeilijk. Ook omdat uh, je met zoveel verschillende mensen te maken hebt, uh, waar je normaal niet zo direct in contact zou komen in de, uh, in de echte wereld. Maar het is een soort van uh, ja, um, klein, klein wereldje. Maar uh, gaandeweg is dat, uh, is dat wel uh, goed gaan lopen. Ook omdat we binnen de groep, bepaalde afspraken hebben gemaakt. Hoe we met elkaar omgaan. Waar we ook met zorg uh, naar elkaar toe uh, uh, omgaan met elkaar. Uh, je hebt een gezin, hè? Ja. Is je gezin ook betrokken geweest in de behandeling bij het C? Ja, bij de aanmelding. Bij systeemtherapie. Uh, mijn man doet er allemaal de baas. Dus ja, mijn gezin is, uh, is zeker wel betrokken. Cliëntenparticipatie zou je erg belangrijk zijn. Is dat ook zo? En waar zie je de invloed van cliënten dan terug? In mijn geval zie ik dat terug um, omdat ik zelf het tempo kan aangeven. Mm. Uh, dus uh, in de ankergroep heb je het over onderwerpen waar je zelf over wil praten, thema's waar je op dat moment mee bezig bent, um, en bij mijn behandelaar. Um, geef ik zelf het tempo aan. Dus als ik op een gegeven moment, als ik vind dat zij te snel gaat, kan ik haar aangeven en dan zetten we daar een pin in. En dan komt dat de volgende keer of drie keer later komt dat terug. Ja. Maar ik. Uh, ik heb het gevoel bij mijn behandeling dat ik de touwtjes in handen heb. En dat ik bepaal van oké, okay, nu gaan we dit doen of nu gaan we dit even niet doen. Mm -hmm. Welkom bij de Ankergroep 26. Dankjewel. Um, zijn er nog mededelingen? Naar het dagelijks bestuur is er een mededeling dat uh, de bankjes zijn uh, goed Oké. Okay. Dus er komen er hier in de omgeving uh, niet precies het aantal wat we wilden, maar een, uh, een tiental. Oké. Okay. Dus dat is heel mooi. Dat is mooi. Ja. En ook wanneer? Uh, ze laten ons in ieder geval weten wanneer. Het is nog niet bekend, maar mm. het is spoedig mogelijk. Oké. Okay. we houden de vinger aan de pas. Enigel. Ja. ja. Zijn er nog meer mededelingen? Of gaan we dan over naar hoe zit je erbij? Ik zit er vandaag zo lekker bij. Je zit niet lekker bij? Nee, ik voel me niet, uh... Nee, ik wil ook liever niet noten leren. Ik voel het liever aan de vervangen het. Dat is goed. Dat is goed hoor. Ja. Prima. Wil je daar straks op terugkomen? oké? Okay. Ja. Okay. Tom, hoe zit jij erbij? Ja, ik zit er goed bij, maar we hadden vandaag wel twee afmeldingen. We zijn vandaag wel een kleine groepje. Okay. We hebben mensen ook iets over in de Majestic Group gezet. Ja. Dat de volgende week rond zijn. Hoe zit jij erbij? Ja, wat zou ik zeggen? Ja, ik heb een beetje... Ja, ik zit boven mijn hmm. winkel, ik heb een beetje ruzie dus gehad thuis. het dus... Oké. Okay. Ik probeer het wel vaker, maar... Ja. Dat ik moet ik gewoon zeggen. Vaak weet ik niet waar het eigenlijk op begonnen is, en dan word ik kwaad, en dan moet ik het goed maken, en dan kan het... Niet... Ja, ik weet niet wat ik dan moet doen dan. Dus, wil je daar zo nog even op terugkomen? Ja. Oké, okay, dan zet ik daar eventjes. Dan zet ik jou bovenaan. Um. En dan zit je zelf bij, Bas? Ik zit er ja. helemaal niet goed bij, hè? <laughs> maar dat wisten we al. Nee, ik heb heel slecht geslapen vannacht. Um, ik weet ook niet wat dat was, ik was een part of twee wakker en ik heb tot uh, vier uur half vijf gewoon gedraaid. En, uh, dus als ik een beetje afwezig lijk, hier en daar, dan weet je waar het dan ligt. Um, uh, heb je dat ook het? nodig? Nee, behalve wat begrip. Nou, en af en toe een schop in mijn kom. <lacht> <lacht> Zo van <pas> wakker worden, dan <lacht> lukt het allemaal wel. Als het echt niet lukt, dan, dan, dan kom ik wel en dan. Oké, okay. de opdracht is: maak jezelf als dier. Oeh. Oeh. Oeh oké. Okay. Dus Vergelijk jezelf dus met een dier of dieren, in ieder geval met kenmerken van dieren. Hoe leeft of overleeft een dier, is dat samen, is dat alleen, is dat uh, hoog, is dat laag, is dat nat, is dat droog, is dat uh, een dier dat aanvalt, is dat een dier dat zich vlucht, uh, en heel hard kan rennen, is dat een dier dat overzicht heeft, is dat een dier dat zich aanpast aan de omgeving. Ik zal, uh een koppeltje zwanen willen maken, denk ik. Ik zou nu weer weten hoe ik dat... Uh... Nee, maak eerst maar zo'n bal van klein. <laughs> nee, oh. een niet. <laughs> ja, dat alert zijn en wegvliegen, dat zie ik uh, ook bij mijn zwaan bij jou, en mijn zoon. Um, maar ook de trouw, de trouw aan elkaar dan denk ik meteen aan Jan en zo en uh, het, ook het beschermende want uh, nou. ze kunnen heel heel nou, zijn, heel fel zijn, terwijl ze dat niet uitstralen. Ja. dus er gewoon uh, uit van kijk hier uh, ben ik toch rustig zwaan. ja ik ben je lekker door niet, ja precies. Dus dat uh, zijn allemaal elementen die erin zitten en dat zou ik ook nog meer willen hebben. Dat zou je nog meer willen hebben? Dat ik, uh, dat ik goed voor mezelf kan staan, dat zou ik meer willen hebben. Maar ik denk ook dat je vleugels uitslaat, die nek lang en flink blazen. Ja. Op wat man nou, zwaar, niet eens zozeer afrennen, maar van hallo, ik ben er ook. Ja. Van vorm. Uh, maar ik zei het tegen ze denken van, denk er maar over mee. Uh, had ik het idee om een vorm te doen met uh, elastiek uh, die je op spanning brengt? De vorm werkt als volgt. Uh, het is een zacht elastiek. Uh, ik zal in eerste instantie was neerleggen. Jullie mogen allebei uh, een uiteinde of het uiteinde van het elastiek vastpakken in je handen als dat lukt. Vervolgens mag dadelijk uh, één persoon stil blijven staan en de ander mag elke keer een heel klein stapje naar achter zetten. En een klein stapje is al dit. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, het dus gaat in eerste mm -hmm. instantie maar eens opstaan. <coughs> de bedoeling van de oefening is niet dat je dat elastiek zo ver mogelijk op spanning kunt zetten of durft te zetten. Belangrijkste is dat je probeert om die spanning te voelen. Ja van de elastiek, maar misschien dat je ook kunt kijken van hoe reageert mij de rest van mijn lijf daarop. Ik maar eens wat Oké. Okay. Mag ik een opmerking maken? Omdat je natuurlijk niet zoveel ruimte hebt, kan je nou niet beter zo gaan staan. Daar valt iets voor te zeggen ja wat, jij dan bij een beetje... Zin, nee, ja, dus ik, dus, zin, dus dit is een, bij een achterstuk. Dus, zo ja. ja, dat is wat ik bedoel. Ja. Er okay. staat wel best veel spanning op. Hè? Ja, vind ik ook. Dan mag je best... Uh, Zullen we even wat rustiger beginnen? Ja. ja. Hebben jullie al afgesproken? Wie stil blijft staan en wie dadelijk elke keer een de stap van zit? Nee. Zo? nee, ja. nee. Nou, Zullen we we ons gebeuren? Ons beurt mag ook. Het ook, het ook het helemaal helemaal ja, dat vind ik ook. Mag jij beginnen? Ik voel me echt super ongemakkelijk, nu, hè? Ja. Ah, ook. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ik ook. Ik denk op vooruit, zo. ik vooruit zou gaan. Pak eruit, zelfs. Ja, het gaat er niet om dat je zo ver mogelijk uit elkaar kunt nee. staan. Zoveel mogelijk spanning kunt verdragen, of gaat dragen. Gaat vasthouden daarin. Maar dat je die spanning probeert te voelen. Ja. En wat voel je in je handen, in je armen, misschien je schouders, je nek, je rug. Maar ook hoe ver ga je daarin? En ga je steeds verder? Voelt dat oké? Okay, voelt dat comfortabel? Of beweeg je op? Nee, mij hem niet. Nee, mij niet. Ik vind het heel want ik heb er genoeg van. Ik heb ja, er maar Oeh! Uh... Oké. Okay. Ik vond dat ook genoeg. Ja, dan is het ook genoeg. Ik denk, dat terug naar je van: ik hoop dat hij eens dan kan buiten. <laughs> dat de ander juist gaat bewegen, ja. Ja. Zo, of voel je het in je handen of in je armen? Of mee ja, overal. Ik heb het zweet op mijn rug staan. Ben je? Ja. Ja. ja. Ik weet niet uh, wat het nou was. De hebben... spanning die voelde niet helemaal niet prettig. Nee, nee ja. ik ook niet. Mee. Ja. ja. Nee, voel ik ook niet. We ja, vaak paar... zoeken we manieren om te ontspannen, ja. of juist om ons rustig te voelen. En nu vraag ik jullie om die spanning ontspannen. er juist op te zetten. En vanuit daaruit te kijken, wat, wat doe ik daarmee? Hoe voelt dat? En, en wat, wat doe ik daar vervolgens mee? Ik ga ik maar door? Blijf het even dragen? Ga ik nog verder? Ga ik er over mijn grenzen heen?